Goedemiddag, Mark hier. Uh, nou, uh, welkom. Ik wil u deze mooie fotowoning uh, laten zien. En, uh, uh, nou, ik neem u graag mee, uh, mee naar binnen. Uh, allereerst natuurlijk de voorgevel. Die ziet er echt uh, geweldig uit. Uh, de straat zelf, fantastisch met uh, alle voorzieningen bij de hand. Uh, bakker, slager, uh, Albert Heijn voor de dagelijkse boodschappen. Het is hier allemaal in de buurt. Komt u mee naar binnen? Dan gaan we. In de ruime hal ziet u voldoende plek voor de jassen, de tassen en de schoenen. En daar vandaan lopen we zo door naar de woonkamer. Prachtige ruimte, heel veel licht. En dat over 11,5 meter lengte. Bij de breedte van 5,5 meter komt de ruimte onwijs goed uit de verf. En de open keuken, een mussie. Fantastisch afgewerkt. Dit huis, u moet hem hebben. Waarom heb je dit niet eerder gedaan? <applaus>